reiniging voor de gevoelige huid. Helpt ook schaam door zon te verminderen en ook uh, te voorkomen. Het verheldert de huid heel erg mooi. Dit is de Essential Sea Cleanser. Er zitten ook super veel um, antioxidanten in: vitamine A, C en E. Wat is ook echt helemaal uh, lekker herstellend en vocht inbrengend werkt. Dus dit is voor elke huid geschikt. En zelfs ook voor de gevoelige huid, juist heel erg fijn. Voor de dag op te starten, maar ook om iets af, af te sluiten natuurlijk.